Mirjam vlogt welkijkers! Ik ben Mirjam, te! En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En hebben jullie ook zo genoten van de vorige video, de eerste vlog van Griekenland? Oh mensen, ik heb hem al 80 keer bekeken, want dat stuk van het vliegen uh, met het muziekje eronder en de tekst erbij, ik vond het prachtig. <laughs> ik heb het zelf al, hop, al meer dan 80 keer bekeken. Um, maar ja, nu weer een nieuwe video uh, van Griekenland. Natuurlijk, vlog nummer 2. Ik zeg, veel kijkplezier. Doe alvast even een duimpje omhoog, want ik weet zeker dat je hem leuk gaat vinden. Goedemorgen, dag 2. Nou ja, dag. De vorige was natuurlijk een half dagje. Um. Ik heb best lekker geslapen, maar kijk, we hebben alleen dit. Eén lakentje. Dus dat was uh, koud. Ik had hem om een dekentje gevraagd, maar die hebben ze niet gebracht. Dus ik ga straks ervoor zorgen dat ik wel een extra dekentje krijg. Want uh, dit is niet te doen, dat is echt veel te koud. De oh. deur is open gegaan. Balkon. En uh, zo ziet het smorgens uit. Zo. Kijk nou, toch weer. Het is 7 uur, dus we gaan zo lekker ontbijten. En dan maar kijken wat we gaan doen, geen idee. Ik hoop dat ik deze kan testen vandaag. De hamok. Lach me niet uit, want er stomp ik hier in elkaar. Ik zet ze op de video hoor. Ik heb nog wel pret. Hier, kijk ze liggen daar. Zet ze me uit te lachen. Nou, ik ga hem even uitpakken. We maken het doosje open. Tadaa! Oh, goed. Oh, goed. Maar zijn ligt er toch ook heel ontspannen in, dan moet ik dat toch ook kunnen? <tie> oh god. Oh god, ik snap wat je bedoelt hoor. Oh nee. <tie> Wanneer gaan we dat doen? <tie> Ze is eigenlijk <"Kunnen>. niet Jij hebt er zin in. Hij goed dit gelijk of als ik erop ga liggen? Tot hoeveel kilo mag dit er eigenlijk? Uh... 90. Oh, kan nog wat aaneten. Nou, dit is dan mijn. Uh... Oh, dat gaat er niet worden, hè? <laughs> het ziet er zo simpel uit. Als uh, zij, uh, <laughs> maar dat moet natuurlijk voor de foto dat ze er heel uh, ontspannen bij ligt. Nou, ik zeg, uh... dan gaan we gaan het testen. Ik zeg, we gaan eten. Oh ja, we moeten eerst eten. Kom, uit je nest. Actie. Zo, snel even aange aangekleed. Nu gaan we lekker ontbijten. Oh, het is nog heel lekker rustig. Ja. Yeah. Nou, gewoon een plakje cake voor ontbijt. Kijk al, jongens. Dit is allemaal zoetigheid. Dat gaan we doen. Oh. Fruit en kaas. Wat is dit allemaal? Oh, wat Dit lijkt wel, uh, hoe heet dat? Crème brûlée, dat? Omeletskies. Bacon. gegrilde tomato. Oh, dat is echt een Engelse ontbijt hier. Nou, ik ga maar een bord pakken. Huh? Oh, hier. Oh, hier is de melk. Ah. Dat is ook een idee, ja. Er is geen dienblad. Nou, dan ga ik eerst maar de melk doen. En ik ga een geroosterd broodje nemen. Lekker Even wachten. Daar gaat hij. Heb jij één idee waar de boter dan zo ligt? Oh. Wat een, zoek Wat een zoektocht. Ik zag niet wel eiken. Dus. Ook groot eitje. Hoppakee. Hoppakee. Oh, daar is die al hè. Au! nee. Oh, oh, oh. Zo. Dat had ik ook. Even naar de tafel brengen. Boter. Nou, ik sprok al even de rest bij elkaar en dan kom ik zo weer terug, ja? Ik heb een Griekse yoghurtje met fruit. <coughs> roosterde bo boterham met een verkopen eitje. En een thee met melk. Die melk dat is alleen uh, echt houdbare melk. Dat is minder lekker, maar ja. Ik kan er allemaal mee door, hè? Had ik jullie trouwens al een house tour gegeven? Volgens mij nog niet. Nou, dit is dus uh, de woonkamer. Nee, natuurlijk niet. De slaapkamer. Maar de woonkamer en slaapkamer, ja, je weet het wel hoe dat werkt in een hotel. Ja, het is niet uh, poepischiek, over poep gesproken. Dit is de badkamer en de wc. <laughs> Douche. Ja, weet je, het is allemaal niet zo, uh, zo denderend, zal ik maar zeggen. Maar waar ik nog steeds niet aan kan wennen, lieve mensen, is dat je het toiletpapier in een emmertje moet doen. En, en het mondkapje, daar raak ik ook niet aan gewend nu, want ja, we waren er vanaf. En hier moet je hem dus weer op als je eh, beneden in het restaurant zit en als je gaat lopen, moet je het mondkapje weer op. Dus dat. Nou, we gaan denk ik... Oh, ze is er alweer. Hallo? Hallo? Ik heb Jolanda even achtergelaten bij het zwembad. En ik ga heel even kijken waar ik zo'n waterscooter kan huren. Want dat wil ik. Ik wil scheuren op het water. Dus ik loop nu even naar, uh, helemaal naar het strand. Het rot eind. Jongens, dit is echt genieten 2.0. Ik ben echt heel blij. Ja, behalve dit is dan eigenlijk wat minder. Al die auto's hier. Maar ja, kan ik oversteken of het dan me dood? Uh... Ja. Ik heb het overleefd. Oh! Het strand. Uh... Ja, waar moet ik heen? Kan je weten? looking for uh, some information about the Jetski. Dat that ging over there, right? yeah. <laughs> Ik vind het een beetje prijzig. doen 15 minuten. 15 minuten 45 euro. 30 minuten 80 euro. wauw Dat vind ik een beetje prijzig, mensen. Ik kan er nog over nadenken, want we gaan eerst even lunchen. Nou ja, ondanks dat het een beetje duur is, ga ik het toch doen. Want ja, hè, het is vakantie. En wanneer? Doe je nou zoiets? Nou, bijna nooit. Dus. Ik ging even kijken. Oh ja, daar ligt Jo. Even kijken hoor. Kan ik dat zien zo? Ik ga je even. Oh ja, hier. Daar. Daar. Ik kiet al nu onder de voeten. Daar ligt Jo. Ajo. Mijn telefoon even in een opname doen en dan denk ik eigenlijk dat ik ook mijn GoPro op mijn eigen ga zetten, want ik heb ook dat ding bij me voor op mijn hoofd. Dat lijkt me wel heel erg gaaf. Maar eerst lunchen. Kijk, dit is dus de bedoeling. <laughs> ja, het ziet er niet helemaal charmant uit, maar ja, boeien, hè? Toch? Misschien moet ik hem op eerst een pet op en dan deze eroverheen. Maar weet je, dit is dus de bedoeling. Dan ga ik. Uh... Dan had ik uh, op de wat scooter en deze op mij. Helemaal cool. Ik ga dat doen. Ik ga dat doen. Gewoon omdat ik het leuk vind, gewoon omdat het kan. Eerst lunchen, dat zei ik al. Maar nu zeg ik dat weer. Want eten is belangrijk. Mensen, goed eten is belangrijk! Dan krijg ik kipfilet van. <lacht> Het was een heerlijke lunch en dan gaan we nu uh, naar de jet ski. We gaan this way. Yes. Oké, okay, so if you look out there, is four boxes. Two red boxes with a red flag. Just look far out. And two white boxes with a yellow flag. Yes. Go between the two white boxes with a yellow flag. Yes. And you're gonna go between the two red boxes with a red flag. Uh, so if you go too far from this area, Jetski is gonna slow down. Okay. Yes. If you have full gas, you're gonna go slowly. Just be sure near to the box to release the gas, and after the first box, play with the gas to see how fast it's going. Yes. If you have full gas, because you're gonna have it now, you're gonna go slowly. Near to the box, you're gonna have very fast speed Yeah? Thank you. Oh, oh yes. <laughs> okay. Can you start. I super dit kijk nou toch oh jongens dit is het leven gas op die lolly oh. Tikkie terug, Jaap! Oeh. Oh. Dat zoute water in mijn oog is niet fijn! Echt geweldig! Kan ik nog een hondje? Zitten jullie er nog? Hè? Ja. Zijn jullie er nog? Nog een keertje terug. Doe dat het nu nog een keer. Ik ben ermee gestopt. Kijk, ze gaat op! Ik heb er ook hele foute schoenen voor haar. Kijk! Maar kijk dan niet de ship op dansen, dat lukt nooit. Kijk daar op de hoek lukt. Dat doet Jolanda dat ding hoor? Oh, zij gaat als een Dat is een rare vis hier ineens. Oh, hij oh, is. Oh. Wat goed!